Heb je binnenkort een klantgesprek en wil je ervoor zorgen dat iedereen met jou wil samenwerken, zodat je bedrijf supergoed gaat en je heel veel verkoopt? Je hebt gefixt dat je met een potentiële dus klant aan tafel mag zitten. Yes! Maar hoe krijg je structuur in het gesprek? Hou je de regie en zorg je ervoor dat de klant vertrouwen in heeft dat jij de beste oplossing bent voor zijn probleem? Het 4A-model. Aanvang. Tijdens de aanvang maak je contact met een gezellig praatje. Je stelt jezelf voor en je hebt het over het proces van het gesprek. Dus bijvoorbeeld het doel, de agendapunten en de tijdstuur. Als ik kijk naar hoeveel tijd ik heb, 30 minuten, dan uh, misschien 10 minuten per punt dat we kunnen doen. Pas erop dat je niet te zakelijk wordt in het contact. Hiermee verlies je namelijk je persoonlijkheid. En juist jouw persoonlijkheid zorgt voor een blijvende indruk. De analyse. Tijdens de analysefase gebruik je jouw nieuwsgierigheid om te ontdekken wat er speelt bij de klant. Dit doe je door vragen te stellen, te checken of je het begrijpt met af en toe een samenvatting en door te vragen. Vragen die je stelt gaan over de behoeften die de klant heeft. Is het dan zo dat jullie te weinig feedback aan elkaar geven? Is er wel genoeg veiligheid op de afdeling? Weten jullie wel waar jullie heen willen met het bedrijf? Wat, wat, wat de richting is? Is ja. dat het? Gesloten vragen zijn af en toe handig om iets te checken. Maar let erop dat je vooral open vragen stelt. Hiermee geef je de ander namelijk de gelegenheid om zelf invulling te geven aan wat er speelt. Het aanbod. Nu je weet waar de klant behoefte aan heeft, kom jij met de oplossing. Dit is het aanbod van jouw product of dienst die je zorgvuldig hebt afgestemd op wat jouw klant nu nodig heeft. Laat me heel eventjes uitpraten, want anders vergeet ik mijn gedachten weer. Uh, wat ik dus wou zeggen is vier bijeenkomsten lijken het beste. Maar pas op, maak hier geen monoloog van. Blijf afstemmen door af te checken hoe de informatie die je vertelt klinkt, naar bezwaren te luisteren en hierop in te spelen. De afsluiting. Zodra je hebt gevraagd of alles is besproken, vat je samen wat er is afgesproken. Vanuit hier kun je concrete vervolgstappen bedenken. Volgens mij echt supermooie ideeën allemaal. En uh, laten we er wat mee doen, dus uh, we houden contact. Let er hierbij wel op dat dingen niet te vaag blijven of het niet helder is wie wat gaat doen. Dus... Besteed jouw volgende gesprek aandacht aan de structuur. Krijg helder wat precies die behoefte is. En zorg ervoor dat jouw potentiële klant gelooft dat jij het beste aanbod hebt voor wat hij nu nodig heeft. Wil je blijven leren? Dat kan door op abonneren te drukken.